Zodra je binnen Office.com bent ingelogd, klik je rechtsboven op het instellingen-icoontje. Vervolgens klik je wachtwoord wijzigen. Je krijgt nu de optie om je oude wachtwoord in te vullen en een nieuw wachtwoord te verzinnen. Klik daarna op verzenden. Er wordt je nu gevraagd om nog één keer je nieuwe wachtwoord in te vullen. Zodra je dat hebt gedaan, word je opnieuw ingelogd in Office en is je wachtwoord opnieuw ingesteld.